Annapolis is een beetje een vergeten stadje, ingeklemd tussen Baltimore en Washington. Maar niet voor niets wordt het een van de mooiste plekken van het land genoemd. Maar het is de vraag of dat zo blijft. Annapolis staat sinds deze week op de lijst met de meest bedreigde historische plekken van het land. De burgemeester is van plan het havengebied vol te bouwen, onder meer met een enorm hotel. Maar wacht, zei ik nou historisch? Ja, er is best wel veel gebeurd op deze plek. Kortstondig was Annapolis zelfs de hoofdstad van Amerika, zonder het einde van de onafhankelijkheidsoorlog. Hier werd bijvoorbeeld het vredesverdrag met de Britten ondertekend. Er is overigens bijna geen Amerikaan meer te vinden die dat nog weet. George Washington was hier bijvoorbeeld ook. In dit gebouw hier achter me gaf hij zijn macht als opperbevelhebber van het leger op. Een groot gebaar op weg naar een de democratie. Dit gebouw is overigens nog steeds in gebruik. Annapolis is tegenwoordig de hoofdstad van de staat Maryland. Historisch Annapolis is niet zomaar verdwenen. Voordat we weten of de plannen überhaupt worden uitgevoerd, zijn we jaren verder. En we ben Kosse vanuit Annapolis, dat is weer weekblad. Bedankt voor het kijken. Wil je nou geen video vanuit Amerika missen? Volg ons dan ook op Facebook of YouTube.